Kom bij Philips! Mijn naam is Mark, ik ben uh, storingsmonteur binnen Philips. Mijn naam is uh, Rifat, ik ben procesoperator en uh, werk bij Philips. Ik ben Marcia, ik werk hier als warehouse medewerker binnen Philips. Hoi, ik ben Wendy en ik ben operator bij Philips. Ik ben Arjuna en ik ben technician in Philips. Ik ben Melissa, ik uh, werk bij Philips in Drachten en ik ben montagemedewerker. Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn het onderhouden en het verhelpen van storingen aan productiemachines. Wat ik leuk aan mijn functie vind is uh, dat het veel afwisseling biedt. Er zit grote complexiteit in de machines, waardoor we dus vaak ook dieper moeten kijken naar de oorzaak van de problemen. Mijn dagelijkse werkzaamheden verschillen per dag. De meest voorkomende taken zijn vooral de Rietstruk, uh, de producten pakken en dan met de EPT brengen we het uh, naar de afdelingen toe. Philips is een uh, mooi dynamisch bedrijf, we zijn een wereldspeler op de scheerapparatenmarkt. Het is een goede werkgever, we hebben een uh, nette, schone fabriek en uh, we hebben kwaliteit hoog in het verhandel. Het unieke thing van Philips is dat we improving lives dag day, Ook the restaurant. So het <laughs> is zo goed! Ik zou anderen aanraden om hier te komen werken, omdat jij gewoon altijd je plekje kan vinden hier. De sfeer is hier goed, de mensen zijn goed, en je kan altijd doorgroeien naar iets anders wat je leuk lijkt. I start like a helper. Now I'm a technician, and for sure I'm not going to stop here. My main responsibility as technician is soldering every component to the body coils. Het werken bij Philips uh, is bijzonder, omdat je meewerkt aan een product dat toch wel levens kan redden. Door middel van wolfgraampoeder maken wij 3D-prints en dan komen er deze grids uit. Deze grids die worden geplaatst in röntgenapparatuur, zoals bijvoorbeeld een ct scan en een MRI. De werksfeer is hier altijd heel fijn. Hele leuke collega's en een hele gezellige werksfeer. Je hebt hier heel veel verschillende mensen, dus het is ook multiculti. Persoonlijk vind ik het heel mooi om multicultureel te gaan samenwerken. En vooral als je een goede band hebt met je collega's, dan werkt het alleen maar beter. Het leuke aan operator zijn bij Philips is dat je met een heel leuk team een prachtig product maakt. Als operator is het belangrijk dat je zelfstandig kan werken, maar ook wel een beetje secure bent. To execute deze job properly, the most important thing is het belangrijkste is dat je not only Niet alleen met je with maar ook met jezelf. Zij hebben liever dat je veilig werkt, dan dat je fouten maakt. Wat doe jij morgen?